Voedselverspilling is een wereldwijd probleem. We leven in een tijd van hyperconsumptie en overproductie. Miljarden euro's aan verse producten gaan verloren of worden laagwaardig verwerkt. Meer dan een derde van de gehele voedselproductie wordt verspild. Van land tot winkelmand, in transport en horeca. In de slimme voedselketen van de toekomst wordt minder verspild en bestaat geen afval. Door te innoveren en de samenwerking te verbeteren, kunnen we verspilling tegengaan... en reststromen gebruiken voor nieuwe producten en grondstoffen. Met als resultaat een hogere opbrengst, lagere milieubelasting en nieuwe economische kansen. De uiterste houdbaarheidsdatum is ruimschoots overschreden. Stop verspilling. Heb jij een innovatief businessconcept... Doe dan mee aan de Floriade Werkt Challenge. Jij kan het verschil maken.